zo mooi. Dan kan ik het adres. Yes. En we gaan zo naar Duitsland. Hij is eigenlijk beschilderd. <laughs> Lekker. Dit zijn echt yellow's van een... Ik sta nu voor Smooth Laser Kliniek. Daar moet ik vandaag naartoe. Ik laat vandaag mijn oksels, benen en mijn bikini lijn. Laat ik laseren. Ik heb net snel ontbeten in een auto. Crackertjes met kipfilet. Ik moet lipgloss op mijn lippen hebben. Anders kan ik niet functioneren. Oh ja, mijn auto is nog steeds vol met IKEA-spullen. Maar morgen gaat het er allemaal uit. Oké. Okay. We zijn vandaag bij Smooth laser Kliniek. En hier gaan we naar binnen. Ik kom meteen vloggen binnen. We zijn vandaag bij Smooth laser Kliniek in Enschede. Kijk even hoe mooi deze inrichting is. Zo mooi. Mooi clean. Dankjewel. En dit is dan de behandelkamer met de Soprano Ice Laser. En hier hebben we zo eerst even een intakegesprek. Over wat we gaan doen, hoe we het gaan doen. Nou, dit hebben we dus net ingevuld. Een beetje kleine gegevens. Wat ik normaal doe, of ik scheer en wat we gaan behandelen. Bijvoorbeeld de bikinilijn. Ook zoals onderbenen, bovenbenen. En of ik medicijnen gebruik. Ik gebruik zelfbruinen, maar het kan nog alsnog met zelfbruinen. Dus, <laughs> toch? Ja, dat ja. kan. Ja. Nou, dit is dan het formulier wat we hebben ingevuld net voor het intakegesprek. Nou we zitten vandaag met Merlin. Hallo. Zij gaat mij vandaag behandelen. Dus ja. zij is ook de enige die hier behandelt, dus je hoeft niet bang te zijn dat een jongen je gaat behandelen of zo. Want daar was ik heel erg bang voor <laughs> of zo. Maar zij behandelt je dus gewoon. En ik ben eigenlijk nog nooit behandeld met uh, ontharen, ontharen. Mm -hmm. Dus uh, waarmee werken jullie? We werken met uh, Soprano Ice laser. Dat is een uh, te mooie laser. Is uh, Ja, je hebt IPL en je hebt laserapparatuur. En je yeah. IPL is licht en dat verspreidt zich meer over een gebied. Dus dat zit tussen bepaalde golflengtes in. Yeah. En laserontharing is één specifieke gerichte laserstraal met één golflengte. En dat maakt het ook dat hij wat dieper in de huid komt, bij de diep gelegen haarzakjes, um, wat het uiteindelijk ook effectiever maakt dan, okay. dan IPL. Ja, ik heb eerder van mijn vriendin gehoord, want die heeft een IPL-behandeling gedaan, dat het bij haar heel erg pijnlijk was, en zij heeft haar huid eigenlijk uh, verbrand toen ze het okay. tussen de chirurgen heeft dat gedaan. Ja. Maar heb je dat ook met de Soprano Ice Laser? Uh, nee, die kans is heel klein en het is pijnloos. Ja. En uh, um, normaal gesproken met IPL of andere levensapparatuur zet je de kop echt op de plek. En mm -hmm. daardoor heb je dat al die energie um, op één punt komt. Ja. Waardoor je eigenlijk een ja, soort elastieke prikjes voelt als het jaar. Ja, uh, met deze ga ik op een bepaald uh, gebied ga ik in beweging, de emotion techniek. Ja. En doordat ik in beweging ga, heb je wel die bepaalde hoeveelheid energie, maar. Um, door die beweging heb je eigenlijk niet die pijnprikkel Dus je voelt eigenlijk alleen warmte okay. Dus het is meer aangenaam dan dat het pijnlijk okay. is En waarom is het eigenlijk soprano ice? heeft het ook iets met ijs te maken of? Um, ja, er zit een ontzettende koelkop op op okay. het apparaat Dus dat maakt het ook dat het, uh, ja, dat je de warmte ja, yeah. minder okay. voelt ja. Nou zullen we dan maar beginnen Ik moet, ja, uh, yeah, I'm gonna get undressed Spannend! Ook nog een bril op Ook een brilletje, een brilletje Oh ja Yes Gelukkig zijn deze brillen tegenwoordig nou in. vind ik gek, hè? Zie heel veel mensen met zulke brillen lopen? Schoonmaken. Oh ja, ik heb hier weer de hand op gedaan. En je moest het 24 uur van tevoren moest je het scheren, toch? Klopt, ja. Dus het mag bijvoorbeeld niet een paar uur van tevoren. Je moet echt? Nee, om irritatie binnen... te voorkomen. Oh, dus oh ja. Mensen hebben heel erg irritatie na het scheren. Oh ja, koude gel. Koud. Oeh. Cool. hoe beter je het wel voelt. Hoeveel minuten ben je eigenlijk bezig met alleen een oksel? Um, dat hangt af van de instellingen. Hoe dik de haren zijn. Dus bij de een ben ik bijvoorbeeld uh, met 60 seconden klaar. De andere oh. duurt uh, 90 seconden. Dus dat okay. verschilt een beetje. En met de benen bijvoorbeeld? Um, ja, Dan heb je verschillende oppervlaktes. In totaal ben je ongeveer wel uh, een uurtje bezig. En hoeveel behandelingen zou je aan moeten gaan? Ik bijvoorbeeld met mijn haar. Het verschilt ook per hormoonhuishouding. Maar mm. ik denk voor jou dat je met zes behandelingen al wel een heel eind bent. Oh. En tussen de behandelingen moeten. Hoeveel weken zitten zij alweer? Acht weken. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk binnen een jaar ben je dan haarloos. ja Nou, dat was het alweer. We zijn alweer klaar. Ik ben ongeveer 2,5 twee, twee uurtje bezig geweest. Want ik heb mijn opties gedaan met mijn kinnie lijn. En mijn benen. Ik heb mijn volgende afspraak alweer gemaakt. Ik heb 22 mei weer een afspraak. Dus dan zie ik jullie dan weer. Ja. Okay. <laughs> Doeg! Hier zit het dus. We zijn al aan de kabinetijk. En dit is dan de kliniek: super supercentraal midden- en Dus dat is wel echt heel fijn. En ik ben alweer klaar. Zoals er al wordt gezegd: het is 100% pijnloos. En dat is het gewoon echt. Het enige is dat die gel wel echt super koud is. Maar door de beweging uh, is die uh, kou zo weg van die gel. Dus je voelt er gewoon echt niks van. Je hebt echt gewoon eigenlijk het gevoel dat het bijna niks doet omdat je er zo niks van voelt. Nou, ik heb me even heel snel omgekleed. Ik heb jeuk aan mijn haar. Ik heb mijn nagels laten doen. Oké, okay, ze lijken hier gewoon heel blauw. Maar ze zijn dennenblauw. Ik ga nou even met Robin wat eten. En we gaan zo naar Duitsland, want zij moest een paar dingetjes halen. Dus ik join haar even. En wat vinden jullie van mijn nieuwe bril? Oh, hij zit zo erg onder de vet. Die moet ik even cleanen. Wat vinden jullie trouwens van mijn blouseje? Dat is het ideale aan een vriend die een goede kledingstijl heeft. Dus ik pak heel vaak dingen gewoon uit zijn kast. Hij is zo wat beter. Maar, nou lijkt hij dus bruin. Maar hij is eigenlijk geel. Ik ben mijn telefoon vergeten. Maar oké, okay, we gaan nu naar Robin. Ik heb een lading aan spullen mee. Want ik heb weer superveel nieuwe dingen binnengekregen. Ook van Ellie Sisters. Maar ik ga binnenkort ook beginnen met fashionfoto's op straat. En daarvoor heb ik eigenlijk al heel veel kleding gefixt. En die ik dan ga shooten op straat. Dus dat is wel echt vet. Volgens mij is Robin er. Robin is vet aan. Ze heeft dikke muziek aan. Ik ben met Robje. Hello. We are reunited sinds de party. Ja? Yeah? Ja, yeah, dat is de laatste keer dat ik je heb gezien. Oh, baller party. We gaan nou even lekker wat eten. En daarna gaan we even make-up shoppen. Ik ga niks halen. Ik wil alleen twee dingetjes halen: ik wil eyeliner halen. En van de NYX, ik zeg altijd NYX, maar sommigen zeggen ook niks. Ja, ik mag het niet meer zeggen van jou. Ja, ik vind dat nergens niks. tevlaan dat je zegt niks. Ja, dus hoor. ik zeg altijd NYX. Nou ja, van de NYX, dus een uh, eyeliner. En die jumbo, die witte stick, voor binnen in je ogen. Die ja, wel... en ik wil die um, concealer, die Fit Me of zoiets. Oh ja, die moet ja, die die je je ik hier halen, Ik ben ook al een beetje klaar met die Instagram brows, ik wil het natuurlijker doen. En, uh, wat... ja. Ja, dit zijn van die Instagram brows. En daar ben ik een beetje klaar mee. Ik wil wat natuurlijker gaan. Ja, ik dacht ook al in Duitsland, maar. Goed, we gaan gewoon daar eten, want daar kan ik echt een goede salade die ik lekker vind. En over mijn bril, dit is de Queen Sahara bril in Olive. Maar nou lijkt je echt bruin, maar hij is eigenlijk moet geel zijn. Hij is eigenlijk moet geel zijn. Hij moet eigenlijk geel zijn. Wanneer je even met je R8 boodschappen gaat doen en je bolletjes gewoon even in je hoed legt. <laughs> ja, het is gewoon zo doorsneeuwig. je? Die ja. komt gewoon even pull-up in de R8. Met zijn AH-bolletjes. Oh, ik neem een warme geitenkaas salade. Die is hier echt super lekker. En jij neemt een. Uitsmijten rosemie. Ja, dat is wel echt heel leuk Ja? Ja? Nou, dit is een salade. Ziet er super goed uit. Uitsmijten van Robin. Gedrange. Broodje erbij. Lekker. Bon appétit. Nou, het heeft goed gesmaakt. Ik heb het bijna helemaal op. Nee, ons liedje. Nou, we zijn er weer. We zijn weer bij de DM. Nou, dan zitten we in de auto een bonnetje te lezen. Wat de fuck hebben we alweer uitgegeven. <laughs> maar we gaan nou dus naar achtroep. En ik dacht, het is echt nog drie kwartier rijden. Wat zei ik? En Het blijkt dus gewoon 10 minuten te zijn. Nou nog 7 minuten. En in Ochtroep, daar was ik dus laatst met Kelly. Daar reden we langs de met de fotoboot. Maar daar heb je dus een Nike outlet, Adidas outlet. Dus daar gaan we even kijken. Serieus? Ze ziet deze straat en ze zegt gewoon wat schattig hier. Kijk dan die kerk, hoe mooi. Deze komt door, Echt mooi. Vindt het echt mooi? Oké. Okay. Als ik dit zie denk ik gewoon, gadverdamme, dit is gewoon echt Duits. Nou, de zijn dan. Schiet even op, man. Ben je hier ooit geweest of niet? Nee. Toilet, toilet, toilet. Huisje is een winkel. Mm. Ja, is echt schattig. Je ziet het zo wel. Oh, dit is net zo als Roermond. Um, <laughs> nou, en wie kom ik hier tegen? Oh, ben, dit vind ik echt iets voor jou. Ja, deze moet je halen. Deze. Ik zie ze zo aan. Van deze. Oh ja, die is ook leuk. <laughs> of deze wow. oh, glitter. Oh, die had ik echt vroegen. Nee, ja, klopt. Nee, ik had die hele hoge. ken je die met die met die band hier. Ja. Ken je die nog? Oh, Ja, Deze vind ik wel mooi. Kan ja. wel. Dit en dan heb je dan frozen yoghurt. En dan kan je het mixen. Nou, bij de adidas outlet. Gewoon gekocht voor 65 hè. En hier is die gewoon afgeprijsd voor 45 euro. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Haas hebben ze Robin aan de onderkant gegooid. En ik heb er verder ook niks gezien. Een beetje allemaal oude collectie. En een, beetje, ja, een beetje Duitse collectie meer. Lekker! Nou, dan krijg je dus een bekertje. Moet je hier zelf frozen yogurt tappen. En dan kan je er iets aan toevoegen. Ah, oh, je bent echt pro, hè? Ik heb hem al weer bijna op. Hier zitten we dan. Gezellig op een bankje. Een beetje apisch kijken. Kijk dan hoe cute. Allemaal van die eigen huisjes en elk huisje heeft een eigen winkeltje. Hier heb je dan een rapje met haar. Mooi, uh... mooi, mooi. Robben zei gelijk, ja. Oh, pizza. jij ja, zegt pizza. Ja, maar jij hebt daar net daar heb pizza. Ja, ja, het komt door jou dat ik Dat ik dacht: oh ja, pizza. Soaking op zijn vitamin D. Oeh, lekkere pizza tonijn. Ik ben gewoon in de auto in slaap gevallen en zo. Soms zit ik gewoon zo. En gewoon zo. Oef, oef, oef. Maar dit is ook echt wel zo'n dag dat je gewoon. Ja. Lekker. Gewoon zonnetjes schijnt. Lekker weer. Ik ben even nou net afgezet. Ik ga naar mijn ouders zien. Wat, wat kijk je zo? Ah. Dit is ook echt zo'n dag om gewoon lekker. Ja, niks te doen. Lekker eigenlijk. Nou. Weet je wat nou lekker zou zijn? Op balkon zitten. Oh. Met een shisha erbij. Ik heb echt veel spullen wat ik moet pakken. En ook nog de tas. Die zie ik helemaal overop is. Doei! Ik heb net gewoon zo foto's gemaakt. Maar mijn telefoon is leeg. Dus ik mag nog even wachten. Maar ik vind mijn haar echt cute. Zo. Vind je het niet? En met het shirtje van mijn vriend. En dan met die broek. Ik mag van zijde geen dop meer zeggen. Dus bij deze. Ik vind het shirtje heel vet. En ik heb van Simmy Shoes deze schoenen gekregen. Ik vind ze echt super vet. Dit zijn echt jello schoenen. Maar deze shoes zijn echt mijn nieuwe favorite shoes. Maar alleen nog even een outfitje erbij fixen.